Ik ben hier vandaag bij mijn uh, oude club. Ik heb dit keer geen zwembroek mee, maar uh, we gaan kijken naar hoe duurzaam het hier is en vooral ook of het duurzamer kan. Dus ik heb afgesproken met een uh, duurzaamheidsexpert en die gaat me helpen. Dus uh, ik ben benieuwd. Hey Ferry. Ik hoorde dat jij me vandaag ging helpen met uh, de duurzaamheid bij mijn oude vereniging. Ja klopt, bij de otters uh, staan we. Dus uh, ja. laten we maar naar binnen gaan en kijken hoe te, het ervoor staat en uh, wat er misschien nog beter kan. Het leuke is eigenlijk ook dat, dat ze hier best wel goed bezig zijn met, met duurzaamheid. Ze hebben er heel goed over nagedacht. Um, eigenlijk van buiten naar binnen, want je wil zorgen dat je in eerste instantie zo min mogelijk verbruikt ja. uh, aan energie. En als je het dan toch uh, verbruikt, wil je dat zo slim mogelijk doen en eigenlijk zo, zo min mogelijk doen. Um, dus zozeer van alles. Ja, we staan hier in de gang, um, ja, je ziet eigenlijk verschillende dingen. Het glas is inderdaad, uh, dat klopt, dat is gewoon uh, hartstikke dik uh, dubbelglas uh, geïsoleerd Het uh, ja. dat zit gewoon goed in elkaar. En als je naar boven kijkt, dan, dan zie je ook de verlichting, Het is allemaal ledverlichting. En dat is door het, hele, door het hele pand gedaan, dus in het zwembad, in de gangen, uh, in de onderhoudsruimtes. Overal hangt ledverlichting en als je bedenkt dat hier vroeger van die hele grote TL-bakken hingen die ja. de hele dag lang licht gaven, is dat, is dat best wel een, een maatregel. Ja, en, en voor de rest, um, er zijn heel veel dingen hier die misschien minder opvallen. Dus um, ze hebben een warmtekrachtkoppeling voor voor de energie die nodig is om dit hele gebouw te verwarmen. Nou, dat is een enorme hoeveelheid water die natuurlijk op temperatuur gebracht moet worden. Alles wat er aan warmte hier rond hangt, dat wordt opnieuw gebruikt om het pand te verwarmen en het water te verwarmen. Wat heel leuk is en wat super efficiënt is, is dat alle warmte die ontstaat en die vrijkomt, dus die uit het bad komt en opstijgt, wordt eigenlijk ook weer hergebruikt. Dus ze hebben daar best wel een mooi systeem mee gecreëerd dat super efficiënt werkt. Tof om te horen dat er toch al zoveel is nagedacht over de duurzaamheid. Ook al is het bad eigenlijk al wat 14 jaar oud of zo. Zullen we anders nog even verder kijken in het bad wat er nog meer gebeurt op het gebied van duurzaamheid? Ja, is goed. Ja, maar wat is nou de beste manier om energie te besparen? Ja, dat is ook best wel een goede vraag. Uh, eigenlijk de makkelijkste manier is natuurlijk gewoon energie die je niet nodig hebt, niet gebruiken. Um, als je het wel gebruikt, doe het dan zo, uh, zo, ja, zo goed mogelijk, gebruik zo min mogelijk. En alles wat je echt nodig hebt, ja, dan moet je kijken hoe je dat zo duurzaam mogelijk uh, kan maken. En hoe gaat het dan met zoning bijvoorbeeld, om even een voorbeeldje te noemen? Die wordt nu nog verwarmd door, door aardgas, door een, door een ketel die boven staat. En in de toekomst kan dat misschien wel door waterstof gebeuren. En dat is een mooi voorbeeld van hoe je, hoe je dezelfde energie gebruikt, maar dan duurzaam. Maar hoe doen ze die duurzaamheid nou eigenlijk op het, ja, rondom uh, al het water uh, hier? Ja, goed punt. Het moet, het moet allemaal verwarmd worden, kost superveel energie. Uh, leuk voorbeeld, tijdens corona waren hier natuurlijk veel minder mensen. Um, en daar hebben ze ervoor gekozen om de temperatuur uh, 4 graden te, te verlagen, waardoor er veel minder energie nodig is om het uh, water warm te krijgen. Een goed voorbeeld van, van ja, hoe je door slim nadenken minder te verbruiken heel veel energie kan besparen. Zo, waar zijn we nu? Ja, in de, ja laten we zeggen in het hart van, van, van dit zwembad. Uh, niet het bad, maar de machinekamer met uh, hier achter ons de, de warmtekrachtkoppeling, de WKK, waar we het eerder over hadden. Ja. Die eigenlijk zorgt voor alle elektriciteit en warmte in dit, uh, in dit pand. Uh, maar wat zijn dan die kleinere kasten hier? Dit zijn eigenlijk de ketels, ja. uh, zoals je die thuis ook hebt hangen. Een cv-ketel eigenlijk en, en deze ketels nemen het over um, als deze het niet aan kan of als deze uitstaat. Um, en ze draaien eigenlijk ook gewoon nog op aardgas, net zoals ja. bij jou thuis. Uh, het leuke is wel uh, dat we ontwikkelingen zien waarin dit soort ketels in de toekomst kunnen gaan draaien op waterstof. Onder andere Remea is daarmee bezig, um, dus dan heb je een, een CO2-neutrale verwarming in je huis. Nou Ferry, uh, we hebben het net al even over waterstof gehad ja. en we staan nu bij de waterstoffiets. Dus uh, okay. ik zou zeggen neem plaats en dan uh, kunnen we het nog een beetje meer hebben over waterstof en wat het precies is. Oké, okay. en wat doet deze waterstoffiets dan? Wat deze fiets eigenlijk doet is die laat heel goed zien wat waterstof is en, en hoe het werkt. En wat je in feite doet is doordat je trapt wek je energie op en met die energie, met die elektriciteit, wordt aan die kant van, van de fiets, wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dat wordt vervolgens hier weer bij elkaar gebracht en door aan de ene kant de waterstof en aan de andere kant de zuurstof wordt via deze cel weer energie opgewekt, elektriciteit. Wordt omgezet in elektriciteit. Ja. En die elektriciteit, die drijft deze auto's aan. En wat gebeurt er dan als ik stop met fietsen? Dan blijven die auto's gewoon doorrijden. Je hebt eigenlijk door middel van dat fietsen, ja. heb je hier een batterij opgeladen door middel van die waterstofcel. En deze auto's kunnen net zo lang rijden tot die batterij op is. Dat is handig. Als jij nou maar gewoon blijft fietsen, dan kan ik hier de hele dag blijven staan tot de auto's niet meer rijden. Dan gaan we ja. lekker fietsen. Ja, precies. Zo Dirk, heel bedankt. Het was echt tof om het zwembad een keer op een andere manier te bekijken. En om ook een beetje ja, wat informatie erachter te horen. Dus was leuk. Ja, nee, het is niet altijd even zichtbaar en ook niet altijd even makkelijk. En het is ook leuk om een keer met jou doorheen te lopen. En goed om te weten dat noc NSF heeft een programma voor verenigingen om te helpen verduurzamen. Uh, dat doen ze in een vijf-stappenplan. ga je eigenlijk van energiescan, plan van aanpak, beste deal, uh, keuze van, van, van de partij... en uiteindelijk natuurlijk de realisatie van die, van die duurzaamheidsmaatregelen. Nemen ze je, je helemaal door doorheen. En ik denk dat de verenigingen in sommige gevallen dat, dat steuntje best goed kunnen gebruiken. Wil jij aan de slag met Verduurzamen bij jouw sportclub? Kijk voor meer informatie op nrcnsf.nl slash verduurzamen.